Joyce liep net naar de... Oh, container. Hé he. hey Joyce, kijk eens Joyce! Oh Joyce, oh Joyce, kijk eens Joyce! Kijk eens Joyce, oh Joyce! Hé, hey, Blackjack! Oh, hebben we aantal vallen, Joyce! Blackjack vindt hem ook te vies. Ja, dan moet ik het water schoonmaken. Kijk eens, Joyce. Ho, oh, Joyce. Ho, oh, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Ik ga even kijken bij Roosje. Want Anne is aan het kapen. Het is al heel moederig hier, uh, Blackjack. Hé, hey, Black Jack! Oh, Joyce gaat hooi eten. Ja, die is leeg, Black Jack! Die is leeg. En die van Joyce is ook leeg. Ja. Dus die kunnen naar buiten. Hé, hey, Black Jack! Hé, hey, Black Jack! Oh, de bel. Oh, Roosje is klaar! Roosje is klaar!